Stefan, uh, net even in de kleedkamer uh, teleurgestelde spelers uh, ontmoet. Ja, ja, ja, dat ja. <laughs> en uh, waar komt dat door dan? Ja, vooral het resultaat. Het resultaat, maar uh, ook het vertoonde spel. Wat, wat vind jij daarvan? Um, ja, dat is inherent aan het resultaat natuurlijk. Uh, ja, ik denk dat we wel de mogelijkheden hebben gehad. Alleen, uh, ja, te, uh, je speelt tegen een goede tegenstander. Ik zeg. Uh, die het ook goed voor elkaar heeft. Alleen uh, we beginnen hartstikke goed. En we komen echt wel goed aan het positiespel terecht. Dan kunnen mensen tussen de linies krijgen. Ja, dan hebben we een beetje het geluk niet mee. Nou, je kan zeggen of het een penalty is, uh, die bal van uh, Omar of dat buitenspel is. Nou ja, het zijn allemaal vraagtekens, maar dat is een keuze van de scheidsrechter, die moet je accepteren. Uh, dus dan moet je gewoon weer doorgaan. En dan eigenlijk. Uh, speelde denk ik de eerste 20 minuten, 25 minuten hartstikke goed de eerste helft. En dan nemen we het een klein beetje over. Nou pakken wij het laatste blokje pakten we het wel weer oké okay op. Vond ik van de eerste helft. Ja, maar eigenlijk was er, uh, ja, ik vond dat er eigenlijk nog niet zoveel aan de hand was eigenlijk. Ja, we hadden dingen aangeven in de rust van, nou, waar we nog wel winst uit konden halen. Alleen, uh, ik denk dat we daar, uh, en dat was vooral de ruimte achter de laatste linie van de tegenstander. Want we willen wel hoog spelen. En uh, dat we daarin wel uh, nog wat meer gebruik van konden maken. Maar dat we wel de juiste momenten daar moesten inzoeken. En da dat zijn we wel vergeten de tweede helft te doen. Om dat goed te doen. Want op een gegeven moment was het heel snel de lange bal geven. En dan is het gewoon duelleren om het duelleren eigenlijk. In plaats van dat we iemand in staat willen zetten. In de ruimte te spelen achter de laatste linie. Ja, dat, uh, ja, dat was gewoon de tweede helft uh, niet goed genoeg. En dan uh, uh, is de tegenstander te goed uh, vandaag uh, om resultaat te halen. Nog een compliment voor de tegenstander? Ook zeker verdedigend gezien. Ja, maar ook uh, de intensiteit, de spelopvatting van hun. Uh, ja. Dat, uh, ja, complimenten. Ja. Ja, ze hebben wat dat betreft uh, DVS uh, heel goed geanalyseerd, denk ik. Van Duivenvoorde, de, de trainer van Rijnvogels. Die noemde ons uh, na die wedstrijd in Katwijk aan de Rijn... Uh, een van de favorieten, een van de beste ploegen uh, die, die, qua positiespel en zo. Maar nou, uiteindelijk heeft hij uh, ons uh, zand in de ogen gestrooid. Nou ja, ik denk dat we vooral onszelf uh, zand in de ogen hebben gestrooid. Uh, als je kijkt... Uh... Nou, hoe wij spelen de eerste helft, ja, daar kan je tegen analyseren, maar dan uh, uh, moet je het uiteindelijk doen in het veld. En uh, de eerste helft hebben we het hartstikke goed gedaan, want wij hebben ze ook geanalyseerd en wij uh, wisten ook wat hun gingen doen. En uh, wij kwamen, kwamen wel de mensen kregen we vrij op het middenveld uh, tussen de linies en die konden we wel goed inspelen. Alleen de voortzetting daarvan, ja, dat zijn gewoon uh, momenten. Die goed moet zijn. Daar kan je tegen trainen. Nee, dat zijn keuzes in het veld die de speler zelf moet maken. Of die goed zijn of niet goed zijn. En als een inspeelpaas goed is of niet goed, uh, op de juiste benen, in het juiste tempo. Uh, ja, dat zijn momenten in, uh, in de wedstrijd die het verschil maken helemaal op dit niveau. En dat zijn de details. Dus ik denk, ik moet het niet helemaal nageven van ja, uh, hij heeft zand in onze ogen gestrooid. Uh, nou, hij heeft een uh, goede spelopvatting uh, tegenover ons uh, neergezet denk ik. Maar ik denk dat we onszelf gewoon tekort hebben gedaan. Want we hebben wel de mogelijkheid gehad om te kunnen scoren, maar daarin waren we vandaag niet goed. Mooie analyse Stefan. Uh, ik zou zo zeggen, train lekker door. Over twee weken Barendrecht en uh, nog vier wedstrijden te gaan. Gaan met die banaan zou ik zo zeggen. Ja tuurlijk want uh, uiteindelijk moet je gewoon uh, willen elke week uh, willen winnen en uh, daar gaan we ook voor. En uh, ja uiteindelijk worden pas aan het einde van de rit uh, de prijzen verduld. En uh, ja, ik vind dat je sowieso moet laten zien uh, dat je uh, elke wedstrijd uh, de beste bent en wilt zijn. En, uh, en dan zie je wel waar het schip strandt. Oké, okay, succes verder Stefan. Dankjewel.